Mag je met nog een bestelling alsjeblieft? Ja, mag ik een, uh, alleen de broodjes? Big Mac? Ja. Cheeseburger? Cheeseburger. Chili chicken? Ja. Filet of vis? Ja. Hamburger? Een hamburger. Een McChicken? Een McChicken. Een Mac Ja. En een quarter pounder? Een quarter pounder. Twee Franse frietjes groot. Met frittas? Uh, ja, graag. Doe maar twee bakjes. Ja. En dan willen we nog een ijs frappé uh, en een uh, ijsfrappé, Framboos, uh, Die Framboos. Ja, weet je wat Dat was het. Dat was het. Dat wordt niet genoeg. Ik heb nog of maar. Ja, 55. Maar dat doorgaat naar de restaurant, dames. Is goed, dankjewel. Dankjewel. Papa, Mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Papini Ruijn. Goedemorgen. Zeg maar, hallo allemaal. Zwaaien. Hallo. Wat gaan wij. Ga je stoppen, ga je verstoppen Brian? Oh, lezen. Ga je die lezen? Wat goed van jou. En hey, wat ga jij vandaag doen? Ga je naar school? En papa en Berber gaan uh, lekker brood halen. En dan hebben we vanmiddag weer brood, hè? Kunnen we eten? Kijk. Wat zie je? Kijk even. Wat zie je? Regen? Oh ja, een regenwolk. En weet je al wat je op school gaat doen? hè? Regen. Regenwolk, hè? Ja, regenwolk. Ga je het leuk hebben op school? Ja. Hé, hey, ga je het leuk hebben op school? Ja. Ja, mooi. Kijk. Zien. Laat zien, eens zien aan de mensen. Laat eens zien aan de mensen hier zo. Ja. Zon. Zon. Ja, daar, is daar, daar is ook een zon. Goedemorgen allemaal. Inmiddels is het weer vrijdag. Het begin van het weekend. Mama is de laatste dag hier werken voordat het weekend begint. En ik ga zo met Berber praaije naar school brengen. En straks uh, ga ik met Berber brood halen. Nee, die mag niet mee schat. Die is van het spelletje toch van Jumbo. Deze daar. Hier is het les. Kijk zo. Geveel. Ryan, pak jij je tas? Die hangt hier aan de deur. Anders heb je geen eten op school. Pak jij je tas maar. En dan gaan wij je bijna naar school brengen. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, Kom maar. Hé, Zo vies. Ja. Het is ook... nou, de ramen zijn nat. Hier. Hier. Ja. Hier. Ja. Hier. Nou, zo te zien is uh, ons grote vriend Rob niet thuis. Kom moet ik zien? Oh ja, een veegwagen. Ja. Leuk hè? Zijn we bij je school hè? Daar zijn we dan. Waar zijn we? Zijn we op school? Nou, gaan papa jullie eruit halen? En dan uh, gaan we naar binnen. Snel naar binnen. Zo, is Brian naar school, hè, Berber? Nou, ik heb naar Brian naar school gebracht en uh, wij gaan nu even brood halen, want dat is ook hoog nodig. 2,5 wit, 2,5 prijs. Maar ja, of dat dat leuk voor jullie informatie is? Voor mij wel. <laughs> Zo, inmiddels zijn we weer thuis, hè, Berber? Hè? Huh? En je bent nog een beetje moe. Panda is er ook. Berber zit lekker tv te kijken. Masha de beer. En papa gaat nu aan het werk. Zo, Berber is lekker in slaap gevallen. Het is alweer de hele tijd. Nee hoor, het is uh, kwart over elf. En we gaan uh, over drie kwartiertjes als Berber wakker is lekker eten. Zo, de kleine meid is weer wakker. Ze hebt lekker een boterham met je appelstroop. Oh, is dat lekker. Ga je nou de boterham uit elkaar halen? Leg op je bordje. Zo. Lekker. Ga maar lekker eten. Ga maar lekker lunchen. Oh, lekker. En je kijkt weer teletubbies. Wat leuk. Kusje. Mwah. Mwah. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even boodschappen doen. Want dat is ook hard nodig, hè? Toch? Wij moeten even een kleine boodschap doen. En Berber zwaait al gedacht, maar... <laughs> Zie je het? Het is een zwaardige dag. Nee, we zijn zo terug. We gaan even lekker naar buiten, want de zon schijnt heerlijk. Eh, voor hoe lang het nog duurt, hoor, voor dit jaar. Want, Oké, okay. dag. Zo, zijn we weer thuis, hè meisje? Ja? Zijn we weer thuis? Gaan we lekker naar binnen? Nou, wij gaan even naar binnen. Boodtrapjes zijn binnen. En dan kunnen we zo Brian gaan halen. Gaan we zo Brian halen? Kijk er nou eens lief wachten. Hé! Hey! Hé! Hey! Hallo, hallo, ja, ik zou ook wegkruipen, oh uh oh, gaan we zo je broer halen, ja, zo, en dan is het tijd om Brian te gaan halen, en Brian uh, die zat op school vandaag, en Berber was lekker met papa samen, ah. oh. dus uh, die gaan we nu even ophalen, want uh, we gaan straks een hele leuke challenge doen, ben je benieuwd? Ja! Oh ik ook! Goed zo, Berber! Het is lekker weer, hè? Ben je moe, meisje? Die liggen helemaal achteruit. Zal ik jou even op je rugje neerleggen? hè? Ik ga Berber even op de rug neerleggen. Hey. Slaap lekker, meisje. Dat is de camera, hè? Daar filmen we voor YouTube mee. Zeg maar, dag. slaap lekker. Nou, ik ga doorlopen naar Brian. Zo, Brian is opgehaald en hij rent gelijk weg voor de camera. Hé, hey, kom eens hier. Brian, luisteren naar papa. Hier komen. Je mag niet naar de speeltuin alleen rennen. Hallo, daar rijden daar auto's. Kom even bij papa. Naast papa lopen, tot we bij de speeltuin zijn. Ja, want we gaan lekker eten. Maar nou, eerst gaan we naar de speeltuin. Ga je mee? Hé, hey, hoe was het op school? Ja. Was het ja? ja. Oké, okay. en hoe voelt dat? Kijk. Dat ja. Heb je het leuk gehad? Heb je het leuk gehad? Ja. Heb je het leuk gehad? Ja. Ja, mooi. Heb je nog wat leuks gedaan? Au. Heb je au? Nou, Brian. Zeg maar tot straks allemaal als wij gaan eten. Ja, straks. Als mama thuis is. Ja, als mama thuis gaan we lekker eten. Ja, papa rijdt hier met de kinderwagen. En die is uh, ondertussen Brian aan het filmen. En mijn kleine meid, Berber. En dan gaan we even in de speeltuin spelen. Zo, Berber. Zitten we even. Hè? Gaat Brian even in de speeltuin. Jij hebt het ook gezellig met papa. Hè? Maar nou, we gaan zo weer verder lopen, vent. Ja. we gaan naar huis. Dan even thuis opruimen voordat mama thuis komt. Berber en jij hebben er vanmorgen een bende van gemaakt. Nog één keer dan. Laat maar zien, hoe doe je dat? Oh, wauw. Hop, paardje, hop. Nou, zoals ik van Brian merkte, hij heeft een ontzettend leuke dag gehad op school. Wij gaan nu naar huis lopen. En dan gaan we even het huis opruimen en dan staat er wat lekkers op het menu. Maar dat ga je niet in deze video zien. Dat zal je zien in de volgende video. In ieder geval een top 10 video. Top 8 video wordt dat. Heerlijk weer. We gaan lopen. Zo, inmiddels zijn wij weer thuis. He? Van school. Hoe was het op school? Ja. Was het leuk? Ja. Ja? Wat heb je allemaal gedaan? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, hij ziet uh, een Kijk. oude video van Brian, die nog heel jong was. Oh. Wat heb je allemaal op school gedaan? Heb je gedanst? Ja. En heb je video's gekeken? Ja. Wat voor video's? Ik ben een beetje moe. Ben je een beetje moe? Ja. Maar we gaan straks allemaal hamburgers proeven. Maar dat zien ze niet in deze vlog, hè? Hey, Hé, hey, hey. hey, voorzichtig met je voet, want deze camera is van westlandshoop.nl. Die mag niet kapot. Moe voeten maken. De werver zit lekker op de grond, die is een beetje moe. Ook een beetje moe. Ga je lekker je oogjes dicht doen? Ja. Oh, ging je bijna vallen, hè? Hoehoehoe, kijk die oogjes. Mama is zo thuis. Dus dan gaan we eindelijk lekker eten. Maar, ik wil jullie even laten zien. Ik heb via AliExpress een bestelling gedaan. Ik heb net even gedoucht, dus mijn ogen zijn een beetje tranig en nat. Maar ik heb net een bestelling gedaan via AliExpress. En uh, die bestelling gaat over een favoriete film van mij. En ik heb hem binnen hoor. Boondock Saints. Hoe vet is dat? Hè? Hoe vet is dat truitje? Ik vind hem best vet. We uh, proeven. Hoe lekker zijn de patatjes van de McDonalds? Even kijken hoor. Ik ga voor de chili. Lekker. Ja Hoe zijn de patatjes van de McDonalds? Ja. Lekker? Goed om te horen. Nou, wij hebben in ieder geval lekker gegeten. Deze wil ik iedereen bedanken voor het kijken vandaag. Blijf ons in de gaten houden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hieronder op het rode knopje. Vergeet niet op het belletje te drukken, dan kan je altijd onze laatste video's zien. En uh, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, op Facebook zijn we ook uh, beschikbaar. Facebook.com slash familiegemeijn. En uh, gaan jullie met z'n allen nog dag zwaaien. Ja. Dag. Dag. Pas ja, is een Ik hou van. Ik hou niet Ik hou er hoor je niet Goed niet